Op het moment dat ik mijn mailadres wil koppelen met macOS ga ik naar systeemvoorkeuren. Vervolgens klik ik op Internetaccounts en op het plusje linksonder. Ik klik nu op Voeg aan de account toe en vervolgens klik ik op Mailaccount. Ik vul hier het mailadres in dat ik net heb aangemaakt via Direct Admin of via CPanel, gevolgd door mijn wachtwoord. De eerste vier velden vult macOS altijd standaard al voor je in. E-mailadres is goed. Gebruikersnaam is het e-mailadres en het wachtwoord dat heb ik net ingevuld. Het type account is IMAP. Laat het alsjeblieft zo staan. Vul hier nooit pop in. Tenzij de server niet anders ondersteunt. Bij inkomende e-mail vul je jouw domeinnaam in. En bij uitgaande trouwens ook. Klik nu op login. Ik schakel notities uit en ik klik op gereed. Ik ga nu kijken of het mailadres ook daadwerkelijk werkt. Dat doe ik door mijn mail-app te openen en mezelf een bericht te sturen. Ik vul als onderwerp test in en ik verstuur een bericht. En jouw ja hoor, ik kan nu in macOS mijn e-mails lezen en versturen met het mailaccount dat ik net heb aangemaakt via DirectAdmin en cPanel.